Goeienavond jullie en baie welkom bij ons Revolutie Eredienst. Dit is voor ons belangrijk natuurlijk in die COVID-19 pandemie wat ons ervaren ook om verantwoordelijk te wees in ons christelike geloof. En daarom met ons als Park gemeente en Revolutie Jeug ook besluit om niet in die groot groep Eredienst te hou nie. En daarom ook voor de volgende drie weke gaan ons Eredienste niet elektronisch uitgesaai worden Op ons Moroletta Live YouTube kanaal en daar waar jij ook nou zit in je in, in sitkamer. Ik heb het voor ons nieuwe geleerd om ook Koenuania te ervaren, om met elkaar te connecten als kerk. En mag vanavond in die volgende drie weken ook voor jou een geestelijke ervaring wees waar je elektronisch naar je boodschappen zou luisteren. Omdat het ook een eerendienst is, maar ons niet visies bij elkaar komen, is het ook voor ons belangrijk om die eer nog steeds te eer met ons offergaves. En daarom voor ons voor jou om ook nu, zoals op je scherm, die zapper te gebruiken en om te scan om je overgave te geven. Of die bankpersoner van die gemeente zal ook nou daarop wees. Ons weet, ons wil die werk van die Heere ook nog steeds laat aangaan in die tijd. En het is nou ook kritisch belangrijk dat die kerk en die profetische stem van die kerk en die hoop wat ons kan brengen, zal diergegeven worden aan die wereld. En mag die Heere ook jou hart en je besie opmaken om te komen gee, zodat so die werk van die Heere kan aangaan. En dat ons kan teruggeven om, omdat hy so baie vir ons gee. Mag jy vanavond geniet en mag dit ook, mag die Heilige Geest ook krachtig in jouw werk door die woord wat we nu gaan lezen. Heere, dit is voor ons een intense begeerte om nou u te wees. En as ons nou met kerk hou op ander manieren, wil ons vir u vra dat u ons ook daarin sal sien en ons hart sal raak sien. Heere, ons is hier samen als gezinnen, als families in en als sitkamers en ons wil u hier ook kan verheerlik. Ons wil u naam ook hier kan verheerlik, ons wil na u woord luister, ons wil uit u geest van ons werk en mag u vanavond ook so sal zien en dat elkeen wat het sien zal beseffen dat u is die Heere en dat u woord in ons leven ook die deurslag gee. Dank je dat ons kan bid voor ons land en vir die wereld en voor alles wat op u oomlik aan die gang is, dat ons kan vragen vir u beskerming in die tijd van de pandemie. Dat ons wel uitreik naar u toe en dat ons nog nader aan u wil beweeg in tyde soos hierdie. En heren, laat ons u sal vertrouw met waarmee u ook bezig is achter die skerms. Dat ons nie hoef paniekerig te raak nie en dat ons nie hoef vrees te kweek bij ons en anderen nie, maar dat ons kan vasthou aan die beloftes van die woord. Mag u ook die woord wat nou gesprek gaan word sal seen. En ons, ons vooral het alles heren in die mooiste wat is ken in die naam van Jesus Christus. Amen. Is ons emotie en ons geloof altijd gekoppeld aan mekaar, moed het altijd gekoppeld wees aan elkaar. En voor dit vanavond het ek hier so ook voor Pieter en Pieter gaan samen met ons bieke gesels en ons gaan uit Godse woord uitwerk en ons hoop dat dit veel jou geestelik verreikende ervaring zal wees en dat jy rechtig Godse nabijheid ook zal beleef daar waar jy is. Pieter, welkom. Nee, Dankjewel. Oh, corona. Ja, yeah, oké. Okay. Met die corona. voete, daar staan. Corona, goed, ja. Ja, so Pieter, um, vertel voor ons een so, bekende met die inleiding als ons praat oor um, wat het is met onze emoties en geloof en die rol waar het alles in speel en in mekaar speel, um, hoe groot rol moet het wees, um, deel beetje met ons daar oor. Ja, Vanavond, soos wat ons nou geseld wil ek niet eerst veel een story vertellen want die, die hele hart achter die emotie en uh, ons emoties wat ons geloof dikteer of, of beheer, um, is niet altijd eigenlijk. Uh, nodig nie, of dit is niet eindelijk gezond praktiker nie. En daar is vooral so verhaal wat, wat net so uh, laai. Uh, ek sê graf van jullie is allemaal bekend met de story van die opzichter van die lichthuis. En as jy nie is nie, um, dit is een ware vooral wat in die vroege 1900s afspeel. En wat basis gebeur het is, daar was hierdie, hierdie uh, lichthuisopzichter wat in een klein dorpje in Engeland, in die kus, die kusgebied gepatrouilleerd het vir skepe, wat in en uitgaan. Dat was een van die gevaarlijkste kustgebieden in die streek, in die Engelse kust. Dit was bij rotse en die golwe was verschrikkelijk. Dat was ook een tekort aan baie mineralen in goed wat die gemeenschappen hebben gebruiken om warmte of alle kosten, te, um, te maken in so. So elke maand in die opzicht net niet een maand zijn voorraad van olie gekregen. En wat hij gedoen het, is hij die olie dan gebruikt voor die maand om zijn leggings aan die gangtuig, zodat so hij die schepen veilig kan voorbij gaan. Maar in die maand, toe komt die gemeenschap naar om toe, in vrouw, en pleit bij om, om van zijn olievelle te leren. Wat hij toe doen, uit een goede hart, voel je, weet je wat, kom ik antwoord op je pleit van die gemeenschap. Hij deelt toe de, uh, van zijn olie met die gemeenschap. En soos wat het gebeur, na die einde van die maand toe, begin hij besef, maar hy gaan uitdagen. Voor die hele maand lang het die, die gemeenschap om geprijs en om, om geoorloof oor, oor hoe goed hij is en hoe goedhartig hij was. Maar In de laatste paar dagen, toestal vier schepen wat gestrand word en honderden mensen wat in die geval sterf. Die lichthuisopzichter is toen geneem en voor die hoofd geplaas. En na die rechter omvraag wat sy verskoning was voor hoe hierdie moes het, omdat hij uit olie uitgehaardlip het, toe stem die rechter niet saam met wat hij opzichter zich hom sê nie. Die rechter uitspraak aan die einde het gelijk. Jij was getalk met een specifieke doel om specifieke levens te beschermen. Jou goede hart en dade het levens gekos. Want jij het een dwaasheid net jou hart gevolg en niet die groter prentje in acht geneem nie. In ons wereld vandaag denk ik dat die prentje ook een sterk beeld is. Want ons komt achter dat ons baie keer om ook die groter prentje raak te zien. Die groter prentje van waarmee God bezig is. Die groter prentje van wat die plan is van gelovigen in die wereld, Godse plan met die kerk, daar het nog altijd die voertuig was waarmee hy sy evangelie in die wereld wil inkrijgen. En wat baie keer in die pad af van kom staan is, is onszelf, ons self. Ons staan self in die pad af van. Ons, ons eigen emoties, ons eigen ek, ons sikkel baie keer om, om raak te zien wat is het wat God wil je in die situatie? En om het los te maken van wat is wat ek wil in die situasie. En een van de gedeeltes wat ons daarvoor gebruik uit die Bijbel uit om te lezen, is Romeine 1. En dat is er een gedeelte in Romeine 1 waar het, waar het praat oor, oor, oor sonde en, en ons, ons, ons menselijkheid. wil ek amper sê. En dan sê Romeine 1 vanaf vers 20. Van die schepping, van die wereld af kan een mens uit die werken van God duidelijk afleiden dat zij kracht ewigdierend is en dat hij waarlijk God is hoewel dit dingen is wat de mens nie met die oog kan zien. nie. Voor hierdie mense is daar dus geen verontschuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle om niet als God eer en dank nie. Met de redenaties bereik hulle niks nie, en door hulle gebrek aan inzicht bly hulle in die duister. Hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlijkheid, van die onvergankelijke God, stel hulle beelden wat lyk, soos een vergankelijke mens, of soos voels, of dieren, of slangen. Daarom gee God hulle aan hulle drange van hulle hart oor, en aan hulle onreinheid, zodat so de hulle hulle elkaar onder mekaar onteer. Dit is helemaal wat die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaats van die skepper, aan wie die loof toekomt verewig. Amen. Daarom gee God hulle aan hulle schandelijke drifte oor, hulle voor verander natuurlijke omgang en een teen natuurlijke omgang, net so laat voor die mans ook die natuurlijke omgang met die vrouw in brand van begeerte voor mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf voor de perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te kennen, geen gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, zodat so het doen wat onbetamelijk is. Hij is een in al ongerechtigheid, slechtheid, hebsig en gemeentheid. Hij is vol jalousie, moord, toos, bedrog en kwaadwilligheid. Hij is skinner en praat kwaad. Hij haat God. Hij is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hij is mensen wat kwaad eindink, ongehoorzaamheid aan hulle ouders. Hij is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hardvochtig. Hij is mensen wat die verordening van God ken... Dat die zulke dingen doen, die het verdienen. En toch doen ze niet zelf die dingen niet, maar ze vinden het ook goed als anderen dit doen. Er is gedeelte in Romeine Ien, die laatste gedeelte van Romeine Ien, waar het voor ons eigenlijk verduidelik, en het klinkt nou bijna een harde en moeilijke tekst, maar dit wijst wijs voor ons iets van die mens in natuur. Dit wijst voor ons iets van die mens in hoe ons als ons baie keer moet kiezen die, die verkeerde goed kiezen dat ons menselijke natuur, ons zondige natuur, baie keer tegen die wil van God wil ingaan. En daarom is het zo so belangrijk dat ons moet onthou. Ons emotie kan niet gekoppeld wees aan ons verhouding met die in 100% nie. Want ons is emotionele wezens en onze emoties is wisselvallig. En ons wil die vraag vraag, Als jij die woord van die Heere, van het eigen emotie leest, lees. Ga het niet je anders wees als wat die woord van God veronderstelt is om je emotie te bepalen. Met andere woorden, ik voel een zekere ding of ik voel zo so uren een zekere ding en dan lees ik die Bijbel. En dan hou ik niet ook van wat ik daar lees niet en ik wil het niet zo so interpreteren, nie, want dit strook ik niet met mijn nie. Dan wil ik die Bijbel anders interpreteren. Behalve of anderszins dat die woord van God is veronderstel om mij emosie te komen bepalen. En hoe ik weer goed voel en hoe ik weer goed redeneer. En daarom is die groot vraag in de tijd. Iets wat we ons ontzettend bijsikken in die wereld. Is of bepaal mijn emotie hoe ik Godse woord lees? Of bepaal Godse woord mijn emotie? Dit is toch die vraag wat ons moet vragen. En dit is een baie groot verschil. En Pieter, als jij die. Die omkeerpunt voor ons wil verduidelik. Hoe, hoe draai ons hierdie ding? Hoe, hoe moet ons daar neer? Absoluut. Je sien, ek denk die teksten in Romeinen raai ons vooral aan om te kijken naar hoe ons emotie en ons geloof samengaan. Dat ons niet net, as ons voel iets is recht, of ons voel ons glo in iets um, specifieks nie, uh, dat, het, dat het noodwendig die waarheid is of so nie. Die eerste gedeelte in de Romeinen vir voor ons, dat ons met een goede verstand en met observatie Godse schepping in zijn perfecte wijsen kan aanskou. Ons zien God in alles. En ons kan het voor onszelf rationaliseren. Ons kan het voor onszelf laten zien maken dat daar werkelijk een god al is, en dat ons geloof niet net gebepaald woord die ons in nie. maar dat het, het werkelijk iets. Um, wat ons, als ons dit toelaat, uh, voor ons baie reel kan raak. Ja, um, jy sien, in Hebreus 11 vers 1 is dit ook wel, um, dit die schrijvers so'n beetje meer beskryf van wat geloof is, of wat het is om te gloeien. Hebreus 11 vers 1 sê, om te gloeien is om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, om oortuig te wees van die dingen wat ons niet zien. Nie. Met andere woorden, geloof is niet net ook een gevoel wat in die lig rondang of een warm gevoel of een um, naar wat ik krijg in rillings en so nie. Geloof is werkelijk iets wat rational, of rationeel, rationeel voor ons kan zien maken um, die woord en die waarheid van God. Ja, ik denk ons zien in die wereld klopt goed gebeurt in. En hierdie coronavirus het ook voor ons dit uiteindelijk kom uitwees, van hoe mensen ook die pandemie zien in paniekirig raak, en, en tot baie extreme sal gaan om hulle self ook te beschermen. Selfs die media ook. Ek ja, wat ik niet nie denk verkeerd is nie, maar ons sien is zeker stromen in die wereld op die oomlik. Ons het al een paar keer daar gepraat in ons, in ons podcast, en we zitten al een paar keer daar gepraat ook in die Erediens, maar... Maar net om het weer te bevestigen, dat er zeker een strome in die wereld is waarvan daar een stroom is wat baie meer vrijdenkend is en dan een stroom wat bil ek amper ampersie meer behoudend is. We zien het ontzettend bij in Amerika bijvoorbeeld, in de eerste wereldlanden. we zien het ook in Zuid-Afrika, we zien het ook in die kerk, we zien het in die enige kerk op die oomlik, waar het duidelijk uitkomt. In ons ontvond zelffraude is die overtuiging wat wordt uit die stromen die belangen van die individu wat aan de hand van die Bijbel moet verantwoord word, of die antwoorden daarvan kan in die Bijbel zo so gekry worden, en dat het de emotionele oortuiging baie keer is, en dat het niet rationeel uitgedink en uitgelee word, soos wat Pieter nou genoemd het nie. En daar is zoveel so voorbeelden. daarvan. Iemand wat niet meer bijvoorbeeld een verhouding of een hevelik wil wees Hij wil van zijn vrouw skuie, of zij wil van, van haar man skuie. En dan zal al baie redes gaan gee kan woord oor hoe kom die persoon dit wil doen. In vandagse leven is het zo so makkelijk om een verskoning te krijgen. Je kan zo kan so baie goed krijgen wat mensen gaan sê, ja, nee, ek verstaan, hoe kom, jy, hoe kom jy dan uit elkaar uit wil gaan. Um, dit, dit, dit grant het alf, nee. dit, dit rechtvaardigt dit. So ons, ons, ons probeer goed rechtvaardig wat ons eindelijk wil heen. Ons zien bijvoorbeeld dat die hele seksuele debat wat in die wereld op die aan de gang is, van seksualiteit, die wereld heeft geschreven van just be true to God of just be true to the word of God, naar just be true to yourself too. En ons zien in die wereld dat als jij true is to yourself, dan klap je wereld veel handen. Maar ook is ook waar het is niet. Want als dit is hoe je voelt, dan moet het recht wees. Ja, want dit is wat jij gloeit. Want dit is wat jij gloeit, hoe jij voelt. So jouw gevoel bepaalt absoluut die standaarden en die richtlijnen van jouw geloof. En dan sien ons baie keer hoe mensen dan woordgymnastiek gebruiken, hoe hulle exegetische gymnastiek gebruiken. en tekstgedeeltes in die Bijbel vat, en het net zo so interpreteer soos wat hulle wil, want het pas hulle gevoel. En dis ek ons in het begin gevraagd hoe belangrijk het moet wees om te beseffen dat die woord van God is voor ons tel mijn leven te bepaal. Want kom ons wees nou maar eerlijk met mekaar. Als ons gaan sê, ons staan onder die van Jesus Christus. Jesus Christus is die koning in mijn leven. En Jezus zegt voor ons dat jouw geloof in hom gaan opoffering, vragen. Dan moeten ons zo zelf wat is die opoffering in het jaar 2020, in die wereld, van Jezus Christus? Wat betekent die opoffering? Als Jezus Christus voor ons vra, je moet je kruis opnemen en hom volg. Wat betekent die kruis opnemen? Wat is die buiten ons comfortzuin goed wat ons in 2020 moet? Voor elkaar vooral voor die evangelie is belangrijk. En dan komt dit ook daarbij. Wat betekent het als je jou kruis opneemt? Wat om je te struikelen? En ik wil net hier ook bij zeggen. Allemaal van ons, jelle, heeft iets in je leven waarmee je ons struggle. Allemaal van ons heeft iets wat ons oor moet gaan rethinken in termen van ons opofferings. Dalk is dit dat jij skinner, of fluk of jok, Misschien zeg ik om je waarheid te praten voor je kan kry dan, het je weer iets gezegd wat niet helemaal de waarheid is? Dan krijg je gedachten van moord. Of sukkel jij met gedachten van revenge. Om mensen terug te krijgen. Misschien sukkel jij soms om je woede te beheer. Misschien het jy je dwelmverslaving of een dobbelverslaving. Of drankmisbruik, wat de verslaving is. Misschien het jy je seksverslaving. En iets als pornografie bijvoorbeeld. En dat je sukkel om je gedachten en je optreden te beheer, optrede te beheer als het bij andere mensen komt, van mensen van een ander geslacht ook of seksualiteit. Misschien verloor je makkelijk je meer. En jy om je emoties soos woede onder beheer te houden. En ik weet niet hoe dit ze het voor één persoon zo so, en hoe is ze het voor andere persoon niet zuwen. So maar wat ik wel weet, is dat elk een van ons is met een pakje gedeeld. Elk een van ons is in een situatie in die wereld als gevolg van die zondeval dat daar een stuk gebrokenheid in ons is. Absoluut. Iets is gebreek, iets is fout. Ons allemaal sikkel met gedagtes wat niet in die, oor, die Heerse oorrecht is nie. Maar ons is ook getaak daarmee, om in hierdie tyd toegewijd te wees aan die richtlijne wat die jeref vir ons kom gee. En dat ons iemand maar zal zeggen: weet je wat, ek is nou so gemaakt en ek is nou so laat staan nie. Die Heere het my met een kort die mere gemaakt en dis wat hy my gemaakt het, so dis nou ook gaan wees. Of die Heere het nie vir my geduld gegeven nie. Ek is my gemaakt as iemand wat nie geduld het nie. Die goed werk nie mee om dit te zeggen in ons geloof nie. Want die vrucht van die geest sê vir ons iets anders. Die woord van die Heere komt sê vir ons iets anders. En daarom weet ons dat ons aan die woord van die Heere moet getrouw wees door weg te draai van ons zonige natuur af. Absoluut. Door weg te draai van die goed wat ons weet, is ons pakkie waarmee ons gedeel is. Mm. En ik moet, moet daarvan af weg draai. Ik kan niet net sê, dat ik krijg nou hierdie gedachtes en hierdie gevoelens, en nu kan ik maar daarop reageren en ek rechtvaardig dit nie. En dus ik kom ek sê, selfs binnen die kerk, gebruik mense baie mooie woorde en woordgymnastiek, om hierdie goeders wat eindelijk fout is, hierdie gebrokenheid, te kom rechtvaardig. En een onlangs onlangse geval waar daar hierdie twee stromen mekaar getref het weer in Zuid-Afrika, was een voorbeeld wat ons kan gebruiken van die trouw venue in Kaapstad. En, en dat hulle volgens hulle beleid nie mense wou trouwen wat van diezelfde geslacht geslag is en daar daar wou trouw nie. En toe wordt hulle in die hoofd gesleep as gevolg van discriminatie. En dan moet ons vanzelf vooral vanuit de geloofsoogpunt uit, vanuit... Kennis van die Heere wat een ons wat onder die van Jezus staan en wat die woord van God als die absolute waarheid in ons leven zien. Aan wie moet ons gehoorzaam wees? Aan die woord van die Heere, of aan mensen wat vir ons sê ons diskrimineer? En kom ons wees maar eerlijk met mekaar. Als die Bijbel zegt iets is zonde, is dit verkeerd van ons om te zeggen dit is zonde? en word dit als discriminatie gezien? Wat zal jouw gedachten wees rondom dit? ziet, het is juist dat idee van, ik kan komen in justify, uh, of rechtvaardig, zoals je het gaat het, wat ik denk van mij recht is. Mm. Want dit is iets wat voor mij zo so natuurlijk komt. Mm. En de ding wat je zei van ons, ons woord aangerooid, die die christelijke geloof, die die verlossing wat Jezus Christus voor ons brengt, mm. um, om tot een woord standaard. Um, verantwoordelijk gehouden te worden. Ja. En dit is iets wat voor mij ook zo so mooi beklemd in in die, in die tekst van Matthias 7, vers 21 tot 23. En ik wil je, jy moet ook een beetje samenlezen. So, Als je je Bijbel nabij het, grijp om en highlight die Want het is een stukje wat erg. Um, Bij een mens, laat zitten en ik laat laat terugzetten en denk, wow, waar lee mij echt? Um, verhouding met God. Ik mm. ek wil, ek wil jij met jouw gedachten, zo ik je uh, weer deel, maar wat ik sê, is Matthäus 7, vers 21 tot 23: Nie elkeen wat voor mij sê, Jere Jere zal in die koninkrijk van de hemel ingaan. Nie. Maar niet hij wat hij wil doen van mijn vader, wat in die jemel is. Niet mij wil, niet wat zij wil doen. Baie zal daar die dag voor mij sê, Jere Jere het ons dan niet in die naam gepreek nie, door die naam boze geeste uitgedrijf, en door die naam baie wonders gedoen nie, dan zal ik openlijk vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van mij af, julle wat die wet van God oortreef. P.C., hoe mooi is dat! Ja, kijk, daar is een baie skerig tekstgedeelte. Ek is, ek is bang voor hem. Ek is, ek, is, ek is baie bang om, om dat tekstgedeelte oor die algemeen in preke te gebruiken, want ek is zo so bang, ik leer uit tekst verkeerd uit, en dat mijn eie gedachten is, of dit wat ek denk, wat ik in die tekst inlees. En ek is eindelijk baie bang voor die tekst oor die algemeen. Maar, hoe ik het verstaan, of hoe ik die tekst ook verstaan, is dat dit gaan nie weer die die wet is, soos wat het in die Ou Testament tot wende gegee is en wat je moet nakom en nie moet nakom soos nie ons ons eet of ja ons is in die ons is of aan net doye raak of wat ook al ons is nie meer in 'n ons is nie meer in een, in een wettiese godsdienst, waar waar waar jy sekere goed moet doen om om om die wet na te kom nie verstaan ons is nieuwe testamentiese geloofskinders en en Jesus Christus het die het die die wet kom, kom kom vervul maar het ook die wet kom intensifiseer as ons bijvoorbeeld naar die bergreden kijken, met sekere van die goed verstaan worden die weten is niet meer iets wat ik navolg niet. Die weten is iets wat deel wordt van mijn leven wat wat die dankbaarheid van van van Jezus verlozen. Ja, kom ja. Ons, ons ons doen het niet vir iets nie, ons doen het als gevolg van iets. As gevolg ons doen het als gevolg van ons ons ons ons, ons redding. Ja. Maar ik denk het belangrijker om te verstaan uit die tekst uit wat natuurlijk ook een nieuwe testamentische tekst is. Is om te beseffen dat onze verhouding met Jezus Christus en met God is die belangrijkste uit ons verhouding met God uit. ...oortuig die Heilige Geest ons van zekere goed in ons leven wat niet in lijn is met hoe God wil in ons moet leef nie. Hy gebruik sy woord en hij gebruikt zijn geest. Maar als weet, daar waar hy sy woord gebruik en zijn geest gebruik, het ons die keuze om daarna te luisteren of niet, Of is het de keuze om dit te ignoreren. Nou, kom ons wees ook eerlijk met elkaar. Ons het al baie die pakkies in ons leven ignoreren. Ons, ons ons, weet, Weer nie, maar hierdie wat ik nou doen is niet recht nie. Ek, ons weet dit, maar ons egenoreer dit baie keer. Ons, ja. ons draai niet daar vanaf weg nie. En ik denk dat is so baie goed in die wereld, wat mense weet, is nie heeltemal een goed in, in Godse wil nie. Nie heel hoe hy wil hee, ons moet leef nie. Maar hulle sukkel om daar vanaf weg te draaien, draai. Hulle sukkel om dit achter te lossen. Maar onze rechter rechtig vandag en vanavond wil ons nader in die woord van hier hebben beweeg om, om vir mekaar te sê dat... Om God te volgen, om ons kruis op te nemen om te volgen, verg een opoffering van ons. En ik wil niet weer zeggen: ik weet niet hoe zekere mensen zijn so opoffering wat hulle moet geven, groter dan anderen. Ik weet niet, misschien was je al daar of misschien ken je iemand wat nou daar is. Iemand wat rechtig sukkel met seksualiteit. Iemand wat rechtig sukkel met de verslaving. Iemand wat rechtig voor jou zegt: dit is voor mij verschrikkelijk moeilijk om met die ding te deel. Met baie sympathie en omgee en een liefdeshart, sê ik vir die persoon dat, ik weet nie hoekom gebeur het met sommiges, en niet met ander nie. Ek weet nie hoekom is die pakkie waarmee zeker is gedeeld word, als gevolg van ons gebroken werkelijkheid in die zondeval erger als die pakkie waarmee ander gedeeld is nie. Ek niet veel antwoord op die vraag nie, maar wat ik wel een antwoord voor jou op het, is dat elk van ons moet als streef, om binnen die christelijke levenswandel een wegdraai en omkeer te van die levenswijze, wat niet in, in Godse wil is nie. Wat volgens hom zonde is. En dat is nou maar van elkaar kan eerlijk sê. je zo saak, hoe sterk sekere stromen in die wereld raak nie. Die kerkse taak is nog steeds, om van mensen te laten let, op wat hij wil van die en in die leven is en wat niet. En as daar iets is wat in zonde gebeurt, is die kerk ook daarmee getaak, om dat aan te spreken, yes. om daar te praten, om ja. te zien. ons is hier nou in die wil van die heren, wat natuurlijk ook uit die woord uitkom. En, en, en jij het zo so mooi ding wat jy, wat jy sê, oor, oor hierdie, en ek wil hierdie, moet so voor ons daarmee afsluit, en, en dan sal ek voor ons gebed doen, maar, maar laat ons het weer sal besef, wie is die koning in ons leven? Ons eie is en gevoel, of Jesus Christus, waar die woord die weg, die waarheid in die leven is? Hmm. Dat was een zeden, wat ik ook graag met je een nieuw boekje schrijven, soos wat hij nou ge, ge, gevrooid. Die zeden gaan zoeken. So en dit lay aan bij wat ons wordt gepraat het vanavond, wordt die hele idee dat ek, of ik nou mijn emotie op je vooraan stel en of ik mijn gedachten eerder moet gebruiken om, om te rationaliseren, om, om God niet net als een Ferie Wezen te zien, maar iemand wat werkelijk in mijn leven, die verhoudt met omwerk werk, die slagsprek gaan so. Ik zou eerder een klein rol in die groot prentje van God spelen, als een groot rol in die klein prentje van mij. En daarmee raai ons julle aan, om na uit te gaan in die wereld, die wereld wat in crisis en pandemie staan, die, die wereld wat, wat in een baie moeilijke tijd is, en waar die kerk gevraagd wordt om onszelf te ignoreren, ons eigen belangen opzij te zetten, ons kruis op te nemen in die wereld, die koninkrijk van God te dienen. Kom ons speel die een kleine rol in die groot brengje van God. Dank je Pieter, kom ons sluiten af met gebed. Hier hebben dankie dank je dat ons uit die woordheid kan leren en dat ons weet ik geest ons ook laai. Hier hebben ons grootste behoefte, is om nabij in u te leven. En om ons liefde voor iedere wijs die een actieve leven en verhouding wat ons met u eet. Jere binnen die actieve leven en verhouding wat ons met u eet, roep je ons tot de hoogstandaard. En je roep ons tot het leven van heiligheid. Je roep ons tot het leven van reinheid. Je roep ons tot het leven van gehoorzaamheid aan je woord. En Heer, laat ons dit niet vergeten in deze tijd van ons leven. Dat ons in waarheid ook zal proberen relatief te maken tot elk in zijn gevoel, die moet zijn. Maar dat is die waarheid zal is wat iedereen voor ons komt geven. Die waarheid van iets woord, wat tijdloos is en dier geïnspireer is. die geïnspireerd is. Het woord wat voor elke tijd en elke generatie niet zo so relevant is. En dat die waar is die iedereen voor ons leren en die richtlijnen van een christelijke leven jaren. dat dit altijd iets sal wees van ons vast. Mag ons vernond weer besef dat onze emoties gevaarlijk zijn. En dat onze emoties niet bepalen of i bij ons is of niet bij ons is. Nie. Dat ons niet voelt, ons bid, maar niemand weer neeren. Want hij is altijd daar. Hij is onveranderlijk. Hij is gisteren, vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid diezelfde. Maar ons als emotionele wezens is niet. En daarom wil ons vragen dat hij ons van ons zal En iedere week wat komt zal rechtig leiden. En die besef dat die waarheid is die waarheid. En dat ons in die waarheid probeer rediseer reduceren tot onze emotie en hoe ons daar voel niet dat ons in die wereld eigen getuinis kan gaan uitleef, en dat in ons daarin zal zien. Ons verhaal dat alles in die mooiste naam, wat ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Dank jullie, ons zien jullie volgende week. Like wel.